Yo, welkom bij weer een nieuwe video in deze lichaamsgewicht serie. Vandaag zijn onze triceps aan de beurt. Ik heb een aantal fantastische oefeningen mooi op een rijtje gezet voor je. We gaan beginnen. Voor de eerste oefening kun je een verhoging gebruiken. Zorg ervoor dat je handen rechtdoor staan, je ellebogen recht langs je lichaam gaan en dat je vanaf hier de oefening start. Voor de volgende oefening sla je je hand om je heen en zorg ervoor dat je je hand die op de grond is ongeveer op borsthoogte neerzet. Van de vier druk je jezelf zo hoog mogelijk omhoog. De volgende oefening heb je vast wel eens gedaan, maar ik moest hem in, toch in deze serie doen, omdat het echt een fantastische oefening is. We gaan namelijk smal opdrukken. Er zijn twee manieren om je handbreedte te vinden. Dat is of één handbreedte smaller dan je normale opdrukpositie. Of de variant die ik vaak gebruik, zet je handen op schouderbreedte en druk vanaf daaruit op. Zorgen we deze oefening voor dat je ellebogen recht langs je lichaam gaan en niet naar buiten toe wijzen. Bij de volgende oefening ga je in je normale opdrukpositie staan. Dan gooi je je billen omhoog en duik je zo ver mogelijk met je borst over de grond heen. En vanaf hier start je de oefening weer opnieuw.